alle publiek uitleggen, jullie zijn, wat idee is, jij, Dennis, waar je voor staat. Oké, okay, en achter mij zitten leerlingen van het OSB, dat is de openbare schoolgemeenschap Bijlmer, eerste, tweede en jaar. En het zijn vooral kinderen die eigenlijk uh, met muziek in zijn gekomen bij de projecten Leerorkesten in de Bijlmer. Ik weet niet of u er wel eens van gehoord heeft, maar dat zijn orkesten die uh, gevormd worden op lagere scholen. Daar zitten ze vanaf groep 5, 6, 7 en 8 in het zin van de te spelen. Die orkesten zijn ongeveer 100 kinderen groot. Het zijn drie scholen bij elkaar. En die hebben er op dit moment 17, 20, 27 van in Amsterdam. Dat is 27 keer een orkest met 100 kinderen die spelen. Het zijn lagere scholenorkesten. Die ook al in heel Nederland zijn. En nu voor het eerst gaan ze op middelbare scholen komen de kinderen aan. En krijgen ook de kans om te spelen en door te gaan. En daar is dit dus een product van. Uh, niet alleen, het applaus voor de kinderen is leuk, maar dan zijn er dus nog 24 keer, jij kan nou rekenen, 24 keer 100, 36.000, 36.000 kinderen nu bezig <laughs> en daar mag we ook even voor klappen.